Hey mensen, ja, zoals jullie weten is Elisabeth de tweede is de middag overleden. Er zijn er die gaan plaatsvinden. Um, voordat deze video begint, vergeet niet te abonneren, te liken, een reactie achter te laten. En als je die leuk vindt, kun je ook nog een dislike geven. Het ligt allemaal aan jou, maar het zou leuk zijn als je abonneert of een like achterlaat of een reactie. Um, nou ja, de Britse volkslied die, uh, die wordt uh, op één manier gewijzigd. Uh, er is een zin die uh, in het Britse volkslied voorkomt. Uh, en dat is God Save the Queen en dat wordt nou God Save the King. Het is vandaag D-Day Plus 1. Dus dat wil zeggen dat dit de eerste dag is van de rouw. Uh, er zijn er normaal 10, uh, zoals het in de ceremonie geschreven staat. Um, in Buckingham Palace ontmoet Prince Charles uh, Premier Truss. Uh, laten we even kijken hoe hij aankomt bij Buckingham Palace en een paar mensen ontmoet. Oh, I love it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 Daarna onder de Marshalls, die de planning heeft over de ceremonie van uh, de Queen Elizabeth II. Uh, als Prins Sousa het dan goedkeurt zit is het een handtekening over, uh, onder de ceremonie en hij bereidt zich nu voor de voorgenomen speech. Uh, om een 7 uur Nederlandse tijd zal hij online komen, uh, dus het zullen NLS of andere nieuwszenders het wel uitzenden. Uh, daarnaast vinden er allemaal uh, andere verplichtingen plaats en rituelen uh, met betrekking tot de, de operatie, uh, tot operatie London Bridge en uh, Operation Unicorn. Uh, het is eigenlijk uh, een combinatie van Operation London Bridge en Operation Unicorn. Dus eigenlijk kun je het uh, noemen Operation London Bridge Unicorn. Uh, Premier List Trust bepaalt vandaag de lengte over de betaalperiode. Dat zou waarschijnlijk 10 dagen zijn. Uh, Queen Elisabeth II blijft op zondag in Barnborough Castle en in de tussentijd uh, kunnen dus de lakaiën en getrouwen afscheid van haar nemen. Uh, daarna wordt ze dus overgebracht uh, naar de troonkamer van de Parish of the Hollywood House in Edinburgh. Uh, en dan gaat maandag haar kist uh, over de, de Royal Mile in de St. Giles Cathedral. Uh, daar wordt dus dan maandag een week gehouden uh, in de bijzijn van haar vier kinderen. Haar stoffelijk overschot wordt dan een dag later, dus op dinsdag, via een vliegtuig gevoerd naar Londen in afwachting van haar uitvaart. Nou, dat is de planning. Zoals het er nu een beetje uitziet, we wachten af op de speech van uh, koning Charles. En uh, ja, daar gaan we het even bij laten. Vergeet niet uh, een like achter te laten als je wilt, te abonneren. En tot de volgende video. Dankjewel voor het kijken.